Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Een zakje bakpoeder. En drie kwart zonneolie. En drie kwart kopje zonneolie. En, en drie kwart. Z en drie kwart kopje zonneolie. En drie kwart. En drie kwart kopje zonneolie. En drie kwart kopje zonnebloemolie. En drie kwart kopje zonneolie. En drie kwart kopje bloemen zonneolie. En drie kwart kopje zonnebloemolie. Het beslag kan je helemaal. Oké. Okay. Het beslag kan je lekker aflikken. Het beslag zit er geen eieren in. Het beslag. Kun... Het beslag kan je lekker aflikken, want er zitten geen rauwe eieren in. De cake gaat 35 minuten in de oven op 100. 100. Op 135 minuten. Op 35 minuten. Op 175. Op, ho, ho, 50, wacht, de cake gaat op 100. De cake gaat. De cake gaat 35 minuten in de oven. Op 175 graden. Is het eindresultaat. Hij is super mooi geworden. Ik denk dat hij lekker slaapt. <lacht> Dit is het eindresultaat geworden. Ik hoop dat hij lekker smaakt. Hij ziet er super mooi uit. En dan zeggen we altijd: ciao. <lacht> ciao.